Hartelijk welkom. Uh, het is de zevende en nou, inmiddels uh, laatste collegeweek van het Bachelor-college Duitsland en uh, Europa. Uh, ja, er is veel gebeurd. De coronacrisis uh, die zich afgelopen vrijdag. Uh, Natuurlijk al langer aandiende, maar vrijdag zo aandiende dat we geen college meer konden geven. En nu uh, op dinsdag is het alweer het tweede uh, uh, digitale college wat ik nu uh, voor jullie geef. En ik ben daar heel blij om. Al moet ik zeggen dat ik de levendige gesprekken met jullie uh, uh, zeker mis. Vooral ook deze week. Want uh, we hebben nogal wat literatuur die uit verschillende kampen komt, zowel uit het conservatieve zeg maar, als, uit, als uit het progressieve kamp, die dus aanleiding zijn voor uh, heftige discussies. Uh, maar ja, we moeten het op deze manier uh, met elkaar doen. En uh, nou, ik ben blij uh, dat dat kan. Uh, en uh, dus uh, we beginnen nu met het uh, college over Duitsland en Europa, maar vooral ook eigenlijk over de uh, nieuwe Duitse kwesties. We hebben heel lang over allerlei oude Duitse kwesties, eigenlijk sinds Napoleon uh, gesproken. En de grote vraag uh, van dit college is eigenlijk, zijn al die Duitse kwesties allemaal opgelost uh, met de Duitse eenheid op 3 oktober 1990? En uh, kwam er daar eigenlijk niet zo heel veel meer uh, voor terug? Zijn dat bijvoorbeeld meer Europese vragen, waar alle EU-lidstaten mee te maken hebben? Of zijn er toch allerlei nieuwe Duitse kwesties op de agenda komen te staan, zoals de vluchtelingencrisis, maar natuurlijk ook uh, het economisch beleid van Europa, die juist op Duitsland afstralen. Duitsland als ja, geo-economische macht uh, uh, in het midden van Europa heeft misschien meer verantwoordelijkheid dan andere landen om die kredietcrisis, vluchtelingencrisis en klimaatcrisis enzovoort uh, uh, mede te helpen oplossen. Of niet? Dat is eigenlijk de vraag uh, die we uh, dit college gaan stellen. En dat doen we aan de hand van de volgende slide. Uh, drie uh, uh, verschillende onderwerpen. En, uh, oh, die moet ik zelf doen. Oh, we <lacht> doen de volgende slide. Yes. Uh, dat ben ik die dat zelf moet doen in de technische kwestie. Uh, was dit. Dit college gaan wij spreken over de Duitse kwestie. In kaart. Ik laat nog heel eventjes uh, laat ik zien uh, uh, hoe, wat we eigenlijk natuurlijk al veel eerder hebben gesproken. Hoe die Duitse kwestie in kaart uh, veranderd is. Om een beetje het blik te krijgen van, goh, hoe kunnen we nu naar de nieuwe Duitse kwesties uh, uh, kijken? Tweede vraag die ik dan uitgebreid uh, bespreek, ook aan de hand van de literatuur die we deze week hebben uh, gelezen, uh, was met de Duitse kwestie. ...eenheid op, 9, op 3 oktober 1990 de Duitse kwestie nou opgelost of niet? En de derde vraag, het is eigenlijk allemaal vrij simpel... ...welke nieuwe Duitse kwesties eh, dienen zich eh, al aan? En dan denk ik aan de kredietcrisis, de vluchtelingencrisis, de klimaatcrisis... ...maar natuurlijk ook de crisis tussen Oost- en West-Duitsland... ...en tussen Oost- en West-Europa. Eh, die zich natuurlijk eigenlijk ook min of meer door die vluchtelingencrisis... ...nog eens een extra openbaarde. En we beginnen dus met uh, Duitsland in uh, kaart. Uh, we hebben het eigenlijk al uitgebreid besproken, maar ja, omdat we nu in de laatste week zijn, laat ik het toch nog even zien. Het Heilige Römischis Reich Deutsche Nation als eerste. Uh, het idee dat eigenlijk Napoleon ervoor gezorgd heeft dat al die stadstaatjes en uh, uh, alle uh, Kurfürf, koervorstendommen, et cetera, uh, dat die min of meer op elkaar aangewezen raakte en dat daar een paar grote staten voor terugkwamen, dat Napoleon eigenlijk aan het begin van de, he, het nieuwe Duitsland heeft gestaan, uh, de Duitse bond, de Tolunie, Duitse keizerrijk, Eerste Tweede Wereldoorlog en de Duitse deling en uiteindelijk de Duitse eenheid op 3 oktober 1990. Dit is eigenlijk heel kort geschetst, uh, die Duitse vraag die voortdurend uh, uh, in kaart, uh, is terug te vinden. En natuurlijk helemaal bij het Heilige Roomse Rijk van de Duitse natie eh, bestaande uit meer dan duizend verschillende eh, staatjes, eh, keurvorstendoemen, abdijen, landerijen, etc. Eh, allemaal eh, verschillend en eh, in de tijd zelf waren er mensen die ze uit elkaar konden halen, maar van nu uit is dat natuurlijk eigenlijk eh, vrij lastig eh, om dat te, te zien. En in die grote verdeeldheid van eh, politieke eh, staten eh, eh, kwam vooral aan het einde van de 18e eeuw een wens om toch een zekere eenheid te zien en die eenheid die werd gevonden in de cultuur. Vandaar ook, dat is natuurlijk precies de tijd van uh, romantische uh, dichters als uh, Goethe en Schiller die zelf uh, schreven Deutschland, aber wo liegt es? Ich weiß das Land nicht zu finden. Wo das Geleerde beginnt, hört das Politische auf. Nou, die vraag uh, die werd inderdaad uh, uh, veel uh, duidelijker gesteld nadat Napoleon uh, in beeld uh, kwam. En Napoleon uh, inderdaad uh, na de Franse revolutie een groot deel van uh, Duitsland uh, innam. Uh, de Rijnbond uh, heet dat. Dat is een heel groot deel van uh, Duitsland wat je hier eigenlijk in het midden uh, als lichtblauw ziet. En daarnaast was er ook nog het hertogdom uh, Warschau, zo waar, Ook lichtblauw. En het allerlichtste blauw is dat wat er nog over is gebleven van Pruisen. En dat was nou eigenlijk maar een heel klein lijntje. En het gele, natuurlijk, van het Habsburgse Rijk. En we zien natuurlijk dat hier vooral Pruisen in. Uh, ja, in, in, in hele grote uh, problemen is geweest. Dit is nog 1812, drie jaar voor de slag bij Waterloo. Uh, uh, en uiteindelijk wordt Pruisen natuurlijk toch weer een uh, groot land. En het, natuurlijk de grootste vernedering eigenlijk uh, uh, was de slag bij Jena en Auerstedt in 1806, waarna Napoleon onder de Tor doorliep. Waar dus nog mooie uh, schilderijen van. Uh, Overgebleven zijn. Vandaar dus ook dat Thomas Nipperdijk zijn boek Deutsche Geschichte 1800 tot 1913 uit de jaren 80, begon met die beroemde zin Am Anfang waar Napoleon. Die partij, uh, wilde natuurlijk ook heel duidelijk laten zien daarmee, dat de grote strijd tussen Frankrijk en uh, Duitsland, die uh, natuurlijk doorging tot in de Tweede Wereldoorlog, uh, dat uh, de, de twee aardsvijanden in het hart van Europa eigenlijk, dat uh, die grote strijd begon uh, met uh, Napoleontische oorlogen, en dat die voortdurend doorgegaan is, en dat je vooral daarnaar moet kijken om uh, oorzaken van Eerste en Tweede Wereldoorlog wereldoorlog uh, uh, te vinden. Uh, we hebben tijdens dit college ook andere oorzaken natuurlijk uh, uitgebreid besproken. Maar dit is natuurlijk één invalshoek uh, om uh, daarna uh, te kijken. Uh, na uh, de Napoleontische oorlog, uh, uh, na het congres van Wenen, zien we dat Pruisen zich toch heel aardig hersteld heeft hè, in dat lichtblauwe deel uh, op, op kaart. Uh, deze kaarten zijn van het... Uh, uh, Leibniz instituut voor europese Geschiedenis. ik zeg het er maar even bij omdat de bronvermelding niet slecht is om dat altijd even te uh, uh, vernoemen. Uh, heel fijn dat we die ook uh, uh, in dit uh, college mogen gebruiken. En je ziet hier natuurlijk ook heel goed hoe groot Oost-Pruisen eigenlijk is. Hè. Dus Dat Pruisen, uh, zowel in het westen, ook vlakbij Nederland, Venray was ook uh, Pruisisch, hè. Uh, maar ook uh, naar het oosten toe uh, een belangrijke staat was. En in de periode van de Duitse Bond, toen je nog zo'n 30 staatjes had, uh, werd er ges toch gestreefd of gezond. Naar een Duitse eenheid eh, en gezocht naar een soort Groot-Duitse oplossing met het Habsburgse Rijk erbij aan, aan de ene kant, of een Klein-Duitse oplossing eh, waar eh, Pruisen dan zeggen onder leiding van Pruisen, wat dus meer Noord-Duits en eigenlijk ook iets Protestanter eh, zou zijn, omdat Pruisen natuurlijk een Lutherse eh, staat eh, was. Eh, en die grote vraag: gaan we een Klein Duitse of een Groot-Duitse eenheid uh, uh, creëren mondde uiteindelijk uit in uh, drie oorlogen die uh, Pruisen onder leiding van de legendarische Otto van Bismarck als kanselier heeft uh, gevoerd tegen Denemarken, Oostenrijk en Frankrijk in 1871 en uh, dus tot een uh, Duitse eenheidsstaat, uh, het Duitse keizerrijk onder leiding van uh, Pruisen. En uh, dan hebben we dus, zoals reeds uitgebreid besproken, hier te maken met met een uh, klein Duitse uh, oplossing. Uh, dat Duitse Rijk was geen eenheidsrijk, zoals we uh, ook hebben gezien. Uh, diverse koninkrijken bleven bestaan, zoals... Uh, Koninkrijk Sachsen en het Koninkrijk Beieren die hadden ook nog hun eigen postzegels en hun eigen leger. Uh, die zijn pas in 1918 dus aan het einde van de Eerste Wereldoorlog uh, ontbonden. Uh, maar uh, die moesten zich natuurlijk vooral wat betreft buitenlands beleid uh, en ook uh, wat betreft militaire zaken toch uh, een beetje uh, ondergeschikt maken aan uh, de de Pruisische uh, belangen om het maar uh, zo te zeggen. Uh, dat Duitse keizerrijk heeft bestaan van 1871 tot 1918. Uh... Uh, toen de, de keizer moest uh, vluchten uh, naar Nederland. En die Duitse kwestie, want daar hebben we het natuurlijk over, die bleef voortbestaan. En uh, die leidde zelfs, zou je kunnen zeggen, tot uh, twee wereldoorlogen. Die we ook verder uitgebreid hebben besproken. Dus daar ga ik nu niet op in. Maar ik wil er toch nog heel eventjes uh, iets over zeggen. Want de schuldvraag van die twee wereldoorlogen. En de discussies over de oorzaken van die twee wereldoorlogen. Die hebben natuurlijk de gemoederen... Uh, na die oorlog en vooral na de Tweede Wereldoorlog eh, zeer sterk bezig gehouden. Eh, en dan spreek ik in de eerste plaats eh, over de schuldvraag eh, van de Eerste Wereldoorlog, die door veel Duitsers gezien werd als een verdedigingsoorlog. Hè. Noodzakelijk eigenlijk, omdat eh, Duitsland van verschillende kanten werd uh, uh, bedreigd, zowel vanuit Rusland als vanuit Frankrijk. Een tweefrontenoorlog zat uh, er zat eraan te komen en het enige wat Duitsland daarom kon doen, was zelf uh, uh, uit verdedigingsmotieven uh, de aanval uh, zoeken. Nou, Frits Fischer heeft met zijn beroemde boek Grief nacht der Weltmacht in 1961 uh, gezegd dat dat eigenlijk wel een beetje een te betwijfelen valt dat Duitsland uh, uh, het Habsburgse Rijk zeer gesteund heeft in het streven naar oorlog met uh, Servië en eigenlijk ook gecalculeerd heeft op een uh, st militairen uh, sterker zijn dan uh, Frankrijk en, en Rusland. En dat er al, als er uiteindelijk een oorlog zou uitbreken, dat Duitsland uh, die ook uh, zou winnen. Dus uiteindelijk volgens Fischer in 1961 was Duitsland wel, wel degelijk verantwoordelijk voor het uitbreken van die Eerste Wereldoorlog. En dat leidde in Duitsland in de toenmalige Bondsrepubliek tot veel trammeland. Omdat toch ook heel veel... Uh, voornamelijk conservatieve historici, uh, vonden dat uh, dat uh, zeker niet het geval uh, uh, kon zijn. We hebben uitgebreid gesproken over een andere kwestie, namelijk uh, de vraag naar de oorzaken van de Tweede Wereldoorlog. En dan is, speelt die zonder week deze een heel belangrijke rol uh, van Hans-Urich Wehler. Ook daar hebben we eigenlijk al uitgebreid bij stilgestaan. Maar ik ga toch nog heel even kort... Zeggen, Weler ging ervan uit dat de, de bourgeoisie, de burgerij eh, eigenlijk niet tot volle wasdom heeft kunnen komen in eh, Duitsland. En dat daardoor eh, eh, ja, in de Weimar Republiek de conservatieve krachten zo sterk bleven, eh, dat eh, uiteindelijk de liberale burgerij te weinig tegenkracht tegen het nationaal socialisme eh, kon geven. Uh, zoals ook eerder uh, besproken, de eerste revolu burgerlijke revolutie in de Pauskirche van 1848 is keihard neergeslagen. Uh, er was weliswaar een industriële revolutie, maar die burgerlijke politieke revolutie is uitgebleven, waardoor de conservatieve krachten eigenlijk uh, het Duitsland zijn uh, blijven domineren. Daar zijn, er is heel veel tegenspraak gekomen tegen. Uh, uh, Welers zonder week deze, uh, die hebben we ook uitgesproken. Die burgerlijke cultuur, de burgerlijke pers, uh, de industrialisatie bleek toch vrij sterk aanwezig te zijn. En vooral lokaal in steden als Frankfurt en Hamburg was die burgerij toch eigenlijk redelijk machtig ook. Uh, en uh, je kunt natuurlijk wel zeggen dat vooral in oost pruisen waar de Jonkers het voor het zeggen hadden, de adel en de aristocratie eh, sterk eh, vertegenwoordigd was. Maar in west en sowieso in West-Duitsland eh, in zijn algemeenheid, was die burgerij toch redelijk tot wasdom gekomen. Dat is één kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is dat die burgerij in andere landen, zoals in Frankrijk of in Groot-Brittannië, misschien ook helemaal niet zo sterk ontwikkeld was in de 19e eeuw. En er dus nauwelijks sprake kon zijn van een zonderweek, een aparte weg. Dat is natuurlijk waar de zonderweek deze voor staat van Duitsland die ertoe leidde dat die tweede wereldoorlog kon uitbreken we hebben ook uitgebreid gesproken over verklaringen van 1933 van de opkomst van het nationaal socialisme uh, die zich eigenlijk verplaatst hebben, als zeg maar, dat vloegd naar verklaringen van 1941, de, namelijk de aanvang van de holocaust en de grote vraag van hoe heeft deze massamoord uh, kunnen plaatsvinden. Die vraag die toch als een schaduw boven heel veel debatten in uh, Duitsland uh, na de Tweede Wereldoorlog is blijven hangen. En die dus ook deel de uitmaakt zeg maar, van die... De Duitse vragen. Maar uh, uh, dan gaat het natuurlijk vooral ook om de vraag van hoe uh, herinneren we, kunnen we het beste uh, de Duitse geschiedenis herinneren en welke plaats heeft de Duitse geschiedenis in de Europese cultuur. Tegenwoordig zijn er ook veel historici die die uh, ...twee wereldoorlogen samennemen als een periode van de Tweede Dertigjarige Oorlog, 1914 tot 1945... Uh, uh, ...waar best wel wat voor te zeggen is, ten meer daar die ellende van de Eerste Wereldoorlog voor een deel ook geleid heeft tot de Tweede Wereldoorlog. Maar de, je doet dan toch wel heel erg onrecht aan de Republiek van Weimar... Uh, ...die toch in die, in die korte periode van 1918 tot 1933 ook een heel bloeiend bestaan gehad heeft. Nou, dan zien we dus inderdaad bij het verdrag van Versailles dat die kaart weer verandert omdat er een soort Poolse corridor ontstaat, een deel van uh, het Saarland uh, gedemilitariseerd wordt. Uh, uh, Duitsland een stukje van Sleeswerk-Holstein moet afstaan. Uh, er zijn allerlei gebieden uh, die Duitsland uh, moet afstaan. Uh, en vooral uh, Danzig, het huidige Gdańsk, uh, uh, werd een uh, stad die onder de Volkerenbond uh, bestuurd werd. Dat was ook een hard gelag voor uh, uh, veel uh, Duitsers. En uh, dat verdrag van Versailles heeft in ieder geval voor, voor, uh, voor heel veel pijn gezorgd bij de conservatieven in Duitsland en voor een deel is dat die pijn gemobiliseerd natuurlijk door de nationaal socialisten, waardoor die Duitse kwestie ook in de Republiek van Weimar dus zeer actueel uh, bleef. Na de Tweede Wereldoorlog hebben we de bezettingszones uh, ook reeds uh, besproken. De Sovjet bezettingszone aan de ene kant en de drie westelijke geallieerden aan de andere kant het uiteindelijk toe, toe leiden dat de Duitse ...deling plaatsvond. De DDR aan de ene kant en de Bondsrepubliek aan de andere kant. Eh, waardoor die Duitse kwestie natuurlijk nog even eh, boven de markt is blijven hangen. Maar uiteindelijk op 3 oktober 1990 is er sprake van een Duitse eenheid. En eh, je kunt natuurlijk wel zeggen, dat is even de vraag... Uh, de DDR uh, heeft, kool uh, heeft ervoor gesloten, bes heeft besloten om een snelle, aansluiting van, uh, van de voor, voor een snelle aansluiting van de DDR. Uh, uh, volgens artikel 23 van de grondwet. Uh, en dat betekende dat dat binnen een jaar gerealiseerd werd, maar dat betekende ook dat politiek gezien de DDR zich moest aansluiten bij de Bondsrepubliek. En dat dus de deelstaten, want. Uh, uh, Duitsland is een federaal land. De deelstaten zo, precies zo georganiseerd zijn uh, als de deelstaten in West-Duitsland. Met een landtaak, een minister-president, een landensrechtnoemshoofd. Al die instellingen die zijn gewoon als het ware gekomen kopieert uit West-Duitsland men noemt het ook wel een soort institutionentransfer en voor een deel uh, wordt vaak gezegd dat dat ook een, in ieder geval een van de oorzaken van de problemen is dat men zich in Oost-Duitsland niet zo gezien voelt, omdat uh, de Oost-Duitse politieke cultuur eigenlijk geen, daar is geen rekenschap aan gegeven dat is gewoon uh, ja, uh, een kopie van de West-Duitse politieke cultuur nou is de grote vraag, was met die Duitse eenheid zoals die op 3 oktober 19 tot stand kwam de Duitse kwestie ook opgelost. En daar zijn uh, veel geleerden die zich daarover gebogen hebben. Uh, het eerste wat ik trouwens daarover wil zeggen, wat ik wel heel aardig vind om te zeggen, is dat als je in de catalogus kijkt naar German question, or, or, of, of Deutsche vragen, of Duitse kwestie, dan zie je dat die, die Duitse kwestie super actueel blijft, uh, zeker tot, uh, tot, tot 1992 1993, maar dan ergens in de loop van de jaren 90 lijkt de, de aandacht daarvoor uh, te verdwijnen, gewoon puur als je kijkt op basis naar titels van artikelen of titels van boeken, uh, is die Duitse kwestie steeds minder uh, actueel uh, geworden, omdat veel mensen toch eigenlijk ook in 1990 het idee hadden van ja, uh, het zijn natuurlijk wel, het, is, het zijn niet de grenzen van 1937, hè. het zijn niet de grenzen van voor de Tweede Wereldoorlog. Oost-Pruisen zit er zeker ook niet meer bij. Uh, Silesië maakt ook geen deel uit van uh, het nieuwe Duitsland. Uh, je kunt dus eigenlijk je afvragen of het een hereniging is of dat het niet een vereniging is van twee nieuwe staten. Uh, met die die na de oorlog min of meer gecreëerd zijn. Met die Odenaise grens, grens uh, die ook nieuw uh, is wat dat betreft. Uh, uh, maar je kunt nu, natuurlijk nu toch wel zeggen dat uh, de, de grote vraag... Uh, uh, van uh, binnen welke grenzen kunnen we vrijheid en eenheid realiseren... een van een, zeg maar de tweede deelvraag van die Duitse kwestie... die is toch wel redelijk uh, opgelost. Er is niemand die uh, in, na 1990 terug wilde naar de DDR. Er was natuurlijk wel sprake van veel ostalgie, dus verlangens naar een, een, een, een soort schijnverleden. Uh, maar uh, in dit geval uh, was er eigenlijk... Uh, is, zijn de, de grenzen van Duitsland staan nergens meer ter discussie. Er is geen enkele groepering die nog delen van Duitsland erbij wil hebben. Uh, dus je zou rustig kunnen zeggen dat die Duitse eenheid staat uh, op dit moment uh, een, een, een, ja, een, een redelijk succes is, zou je ook zelfs kunnen zeggen. En vooral dat die Duitse eenheid staat niet anders is dan de andere lidstaten van de EU. Want daar gaat het natuurlijk eigenlijk een beetje om. Uh, tot 1990 was de Bondsrepubliek een apart geval. Uh, en dan kunnen we het beste eventjes de artikel van Heinrich August Winkler erbij halen. Uh, die jullie uh, voor deze week uh, hebben moeten lezen. Van der Deutsche zu Europäischen uh, Vragen. Winkler uh, heeft een uh, interessant, uh, uh, dik werk geschreven. Uh, tweedelig: Der Lange Week naar Westen. Uh, waarin in de hele 19e en 20e eeuwse uh, geschiedenis van Duitsland beschrijft als een soort weg uh, richting het Westen. Niet alleen uh, geografisch, maar ook geopolitiek. En ook natuurlijk als het gaat om de weg richting westerse waarden, zoals democratie, uh, mensenrechten, vrijheid enzovoort. Terwijl er in Duitsland, dat hebben we ook uitgebreid in de afgelopen weken besproken, natuurlijk altijd een soort ook een hang naar het oosten is uh, geweest. Uh, en misschien ook wel een beetje een hang naar het ondemocratische. Uh, beschrijft Winkler hoe langzaam Duitsland steeds meer zich aangepast heeft aan die westerse waarden. En uh, hoe volgens hem Duitsland uh, veranderde. En dan ga ik even naar pagina 480 uh, van dit artikel. Uh, van uh, zoals Carl Dietrich Bracher dat noemde in 1976, van een postnationale democratie onder nationaalstaten naar, en dat is dan een term die van Winkler zelf komt, een postklassieke -klassie, post nationaalstaat. Uh, en uh, wat hij daarmee bedoelt is een nationale staat die niet meer zoals de klassieke nationaalstaten uh, soevereiniteit over alle alles uitoefent, zeg maar alle politieke terreinen uh, waar het mee te dealen heeft. Nee, uh, de, de post-klassieke uh, nationaalstaten, zoals Nederland er eigenlijk ook een is, hebben uh, hun soevereiniteit op deelterreinen, zoals landbouwpolitiek en monetaire politiek, gedeeld met anderen in de Europese Unie uh, en zijn daarmee, uh, een, hebben daarmee een soort nieuwe staatsvorm uh, gevonden. Uh, Winkler beschrijft heel uitgebreid eigenlijk die geschiedenis van de Duitse kwestie. Zoals ik die hier nu eigenlijk kort even uit de doeken heb gedaan. Dus het is goed om dat artikel even heel goed uh, uh, te lezen. Maar uh, zijn antwoord op de vraag of uh, de Duitse kwestie is opgelost, is wat, dat betreft, wat hem betreft heel helder. Uh, daar kan eigenlijk geen sprake van zijn dat er daarna nog... Uh, ook maar uh, gesproken wordt over een Duitse kwestie op zich. Want uh, het land is, zeg maar, de, de democratie is uh, volbracht. Er zijn geen grenskwesties meer. En uh, uh, eigenlijk is er volgens hem maar één kwestie die is opengebleven, en dat is namelijk wat hij de Europese kwestie noemt. Uh, hij zegt eigenlijk dat. Uh, om de Duitse kwestie op te lossen, dus om er een Duitse eenheidsstaat van te maken waar inderdaad de DDR snel aangesloten werd bij uh, de Bondsrepubliek, moesten een aantal uh, Europese vragen opengelaten worden. En dan gaat het, wat hem betreft, bijvoorbeeld om de vraag of er een politieke unie uh, kon worden gerealiseerd. Dat is iets wat Helmoet Kool oorspronkelijk ors wel wilde... ...maar wat door uh, François Mitterrand, de Franse president, is tegengehouden. Uh, maar het gaat eigenlijk ook, als je nou het verder gaat op dit moment... Uh, ...over de vraag of er ook een bankenunie gerealiseerd kan worden... En misschien ook wel over vragen wat betreft uh, hoe het gaat met uh, vluchtelingen uh, bijvoorbeeld in Europa. Daar zijn allerlei politieke kwesties die onopgelost zijn, die niet opgelost zijn. Maar wat betreft winkelen is dat niet iets wat specifiek Duitsland aangaat, maar dat gaat juist alle lidstaten aan en er is ook wel wat voor te zeggen want uh, je hebt gezien tijdens de kredietcrisis dat veel staten de neiging hadden om te wachten tot duitsland met een oordeel kwam en uh, dus veel staten eigenlijk het idee hadden van nou ja wij hoeven misschien niet meteen ons oordeel te vellen want duitsland doet het wel maar zo is het niet en zo is het zeg ik misschien ook wel in het bijzonder niet uh, voor ons nederlanders want wij in nederland zijn natuurlijk een relatief kleine lidstaat ook wij hebben verantwoordelijkheden in Europa te uh, vervullen. En ook wij maken deel uit van de EU. Uh, en hebben dus ook een e een, maken deel uit van een EU-buitenlandpolitiek. Uh, en uh, het, je hebt soms wel eens het idee dat uh, Nederlanders daar zich weinig uh, daar weinig weet van, uh, van hebben. Je kan natuurlijk zeggen van nou, dat willen wij niet. Het is dus ook een heel. Uh, nou, ook een idee zeker uh, mogelijk, uh, maar wij hebben natuurlijk wel een probleem. We hebben inmiddels die euro uh, ingevoerd in Nederland, al lang, op 1 januari 2002. Uh, werd het geld ingevoerd en uh, om daar ook van af te stappen dat is nog een, een veel drastischere maatregel dan wat Groot-Brittannië nu aan het doen is en uh, ik denk dus dat het heel moeilijk wordt om uh, uh, voor landen als nederland of duitsland om te beslissen om zich daar uh, van af te keren en uh, je ziet dat uh, in ieder geval duitsland dat ook absoluut niet wil want in duitsland Leeft de gedachte eigenlijk dat men met 80 miljoen inwoners in de wereld niets veel kan veranderen. Maar met 440 miljoen EU-burgers uh, kan dat wel. Dus eigenlijk wordt de EU min of meer ingezet om Duitse machtspolitiek in de wereld ook te uh, uit te voeren en dat is iets wat wij in Nederland vaak minder zo zien. Uh, voor ons is de, de, de, de, de EU vooral een binnenmarkt, uh, maar we zien natuurlijk in een steeds grotere wordende wereld met uh, Rusland, China, uh, de Verenigde Staten, dat Europa in de komende tijd uh, mogelijk ook een grotere rol speelt en dan zullen wij toch als Nederland ook daar een actievere rol in moeten gaan uh, spelen, of je nu wil of niet. Oké, okay. welke uh, nieuwe Duitse kwesties dienen zich aan? En daar uh, gaan we het nu uh, in het laatste deel van dit uh, college over hebben. Uh, er waren, uh, en eigenlijk is dat ook in de literatuur, zie je dat dus plotseling terug. Zo rond 2010 opeens kwamen er allerlei discussies over van ja, waar staat Duitsland eigenlijk uh, in Europa? En die discussies. Hadden, uh, kwamen niet uit de lucht vallen, want die kwamen namelijk natuurlijk, die waren direct gelinkt aan de Griekse staatsschuldencrisis, uh, die gierend uit de hand liep, en waar Duitsland eigenlijk, of mevrouw Merkel, niet zo heel veel aan leek te willen doen. Ze wachten vooral af, uh, leek het, uh, om uiteindelijk in mei 2010 te komen met een reddingsfonds en met stevige besluiten. Vandaar dat idee van een, Reluctant hegemon, hè? dus iemand die een weigerachtige hegemoon die weliswaar de leiding ne neemt, maar wie de wielen, zaakt tegen de eigen zin in. En toen eenmaal uh, Duitsland besloot de leiding te nemen, werd ze eigenlijk in het, in het centrum van de macht gecatapulteerd. Uh, en Hans Koendani, een van de bekende Duitsland-watchers, zo te zeggen, wou ik zeggen, of Duits, die spreekt dan wel van een geo-economic semi-hegemon. Een land dat zo machtig is dat. Uh, eigenlijk dat, dat dat zo machtig is dat de machtsbalans in, in Europa redelijk verstoord uh, is geraakt. De economische machtsbalans. Waardoor er dus altijd maar weer uh, schurende krachten uh, uh, zullen optreden in Europa. Nou, die kritiekcrisis dat was ook de aanleiding voor het artikel van... Uh, uh, Timothy Carton-Ash, een belangrijke uh, uh, hoogleraar uit uh, Oxford, hoewel hij door sommigen vooral als journalist uh, uh, wordt gezien, want zo, hij is iemand die vooral heel veel schrijft in de New York Review of Books, uh, maar toch ook heel veel als een soort ooggetuige door Oost-Europa gereisd heeft, met name rondom de val van de muur. En hij begint zijn artikel als volgt, There is a new German question. It is this. Can Europe's most powerful country uh, lead the way in building both a sustainable, internationally competitive Eurozone and a strong, internationally credible European Union? Dit artikel is geschreven in 2013 en dit is heel vaak aangehaald in allerlei discussies, ook in Duitsland zelf, heel goed gelezen natuurlijk ook uh, uh, vertaald. En uh, de grote vraag is eigenlijk of Duitsland als meest belangrijke macht uh, in Europa zowel uh, uh, de leiding kan nemen in, in het creëren van een competitieve... Uh, Eurozone uh, uh, en uh, daarnaast eigenlijk ook in een geloofwaardige uh, Europese Unie. Uh, dus dat wordt heel sterk gelinkt aan die uh, kredietcrisis, maar eigenlijk vooral gelinkt ook aan de vraag uh, waarom Duitsland zoveel moeite heeft om in een uh, ...in het centrum van de Europese macht uh, te komen, zeg maar dat vacuüm uh, te vullen... ...omdat de Duitsers over het algemeen vaak welvarend uh, zijn... ...en misschien zichzelf liever zien als een groter Zwitserland. Hè? Dus uh, rijk land waar de mensen uh, uh, goed toeven... ...maar die geen een land dat geen enkele ambitie heeft op, uh, op het terrein van uh, uh, buitenlandse uh, uh, politiek. Uh, en uh, Guardian Ash heeft laat in dit artikel heel nadrukkelijk zien... Uh, dat, deze, dat deze kleinmans zoekt, om het zo maar te zeggen, dus het klein willen blijven, absoluut niet meer van deze tijd is. Uh, en dat er wel degelijk een uh, beroep op Duitsland uh, gedaan wordt als het gaat om de economische, uh, economische macht. En een van de belangrijkste citaten die daarbij altijd wordt aangehaald is van de Poolse minister van Buitenlandse Zaken, die in 2011 in een rede in Berlijn uh, zei... I will probably probably be the first Polish foreign minister in history to say so, but here it is. I fear German power less than I am beginning to fear German inactivity. Waar Sikorsky voor Waarschuwede was dat de. De weigerachtige houding van Duitsland, dus de inactiviteit, uh, uiteindelijk uh, kon leiden tot een uh, collapse van de eurozone. En uh, hij zei heel nadrukkelijk dat hij, zeg maar, de Duitse macht nu dat hij minder angst had uh, voor de Duitse macht. Uh, maar dat hij uh, vooral angst had voor de Duitse. Sikorsky is uh, niet van de huidige regering natuurlijk. Uh, uh, dat zie je dat in Polen uh, wordt nog wel een stuivertje uh, gewisseld. De huidige regering zou heel anders uh, over uh, Duitsland uh, spreken. Maar uh, die positie van Duitsland als uh, een land uh, midden in Europa, economisch sterke macht, maar met een pijnlijke geschiedenis... waardoor mensen eigenlijk liever niet uh, in het centrum van de macht, geen alleingang willen. Uh, dat is het thema van het artikel van uh, uh, Timothy uh, Garton-Ash. Wat ik wel grappig vind is dat hij uh, uh, daarbij niet alleen dus, zeg maar, de zoekt van de Duitse politici kritiseert, maar ook hun taal. The entire German political class uses a kind of sanitized Lego language, snapping together prefabricated phrases made of hollow plastic. Most German politicians are more likely to fly unaided to the moon than that they are to coin a striking face. Phrase, moet ik zeggen, natuurlijk. Phrase. Uh, frazen uh, Dat taalgebruik, ja, dat een beetje. Uh, lego, die Lego-taal uh, heeft ook een beetje te maken met, uh, met de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat men eigenlijk niet meer zo heel snel geneigd is om uh, uh, grootse publieken op sleeptouw uh, te willen nemen. Uh, omdat dat al heel snel als propaganda en politieke propaganda gezien, gezien wordt. En men eigenlijk wel genoeg heeft uh, van die. Uh, uh, politieke uh, propaganda. Als we gaan kijken naar de nieuwe Duitse kwesties, die economische kwestie, die blijft natuurlijk uh, actueel, uh, dan werd natuurlijk de vluchtelingencrisis uh, ook uh, uh, een hele belangrijke uh, Duitse kwestie uh, en uh, daarover hebben wij een ander artikel uh, wat wij uh, lezen, of eigenlijk twee artikelen, uh, want we zien dat die vluchtelingencrisis natuurlijk die spreekt zowel de Duitse binnenlandse politiek heel sterk aan, of doet een beroep op de binnenlandse politiek, als de Duitse uh, buitenlandse politiek. En uh, ik heb gekozen voor uh, twee artikelen die eigenlijk uh, zeer tegenstrijdig uh, zijn, of ze in ieder geval niet met elkaar uh, uh, eens zijn. Uh, en in beide artikelen uh, wordt uh, de vluchtelingencrisis, uh, of zeg maar de, het, het, het, de, de open Duitse uh, cultuur... Uh, de cultuur van openheid en van willkommen, hè, de willkommencultuur, uh, gerelateerd eigenlijk aan uh, Duitse debatten over uh, rechtsextremistische aanslagen enzovoort. Maar ze werden op totaal uh, tegenstrijdige uh, manieren uh, besproken. Ik zal eerst eigenlijk beginnen met uh, de, de, het artikel van uh, Boto Strauss, die zichzelf graag als een soort laatste Duitser uh, ziet. Boto Strauss is... Uh, een uh, conservatieve cultuurcriticus die uh, veel naam gemaakt heeft met een artikel alweer uit 1993, aanzwellende boksgezang, je zou zeggen een aanzwellende tragedie, uh, zoals hij uh, dat noemde. En die tragedie zoals hij die zag, was eigenlijk dat... De Duitsers uh, hun eigen culturele tradities veronachtzamen, maar ondertussen wel openstaan voor allerlei andere uh, culturen. Uh, dit is een duidelijke conservatieve cultuurkritiek op de uh, politiek uh, en uh, de maatschappij en de samenleving van uh, begin jaren 90. En het is eigenlijk een eerste doorbraak van conservatieve cultuurcritici die uitgebreid, zeg maar tot dan toe, waren de progressieve uh, zetten veelal de toon. Hè. Dus we hebben het ook uitgebreid over Jurgen Habermas uh, gehad. Inderdaad ook Hans-Hooder Willer enzovoort. Die waren in de jaren tachtig dominant aanwezig. Hier is sprake van een zeer, nou toch wel een, een, een conservatief rechtsgeluid. Uh, uh, Strauss spreekt er zelfs van dat... Uh, er eigenlijk geen uh, uh, publieke moraal meer is uh, uh, hierdoor uh, omdat voortdurend uh, het eros uh, bespot wordt uh, zelfs de traditie de kerk de soldaten alle oude waarden uh, die, de, de autoriteit ook misschien zelfs het vaderlijk gezag alle oude waarden die in in een duitse samenleving uh, ...je zou kunnen zeggen van voor twee wereldoorlogen uh, hooggehouden werden... Uh, ...werden uh, in de jaren na de oorlog en met name natuurlijk door de generatie van de jaren zestig... Uh, ...je zou kunnen zeggen op de schroothoop gezet. Uh, en uh, hij vraagt zich uh, heel erg af wat daarvoor teruggekomen is. En hij beroept zich daarbij heel erg op de literaire tradities uh, van uh, Homerus tot Hulderlin... Uh, wie leest ze nog uh, en als men dus niet meer uh, op de hoogte is van deze culturele diepgang uh, en dus eigenlijk niet meer weet waar de Duitse uh, tradities uh, voor staan ja dan krijg je daarvoor in de plaats uh, of aan de ene kant een, een, een rationele, uh, verlichte uh, cultuur. En aan de andere kant het rechtsextremistische geweld. Wat we uh, uh, ook in de jaren 1993 uh, uh, zien. Dit artikel hebben jullie niet gelezen. Maar jullie hebben vooral het artikel der Letse Deutsche gelezen. Wat uh, in 2015 verscheen vlak na de uh, vluchtelingencrisis. Maar het interessante is eigenlijk dat in dit artikel... Uh, uh, de, de, de, de uitgangspunten van uh, Strauss uh, heel vergelijkbaar zijn met, wat, uh, de, met het veel bekendere artikel, de Answellende boxkezang uit 1993. Uh, uh, en hij ziet zichzelf hier als een soort laatste Duitser die dus nog staat voor die Duitse waarden, die Duitse literatuur wel gelezen heeft en, wil zich daar, en beroept zich daar ook op en is min of meer trots op het feit dat hij, zeg maar, wel die culturele. Waarde hoog uh, wilt houden. Schrijft bijvoorbeeld: die Überprofilierung van vrijheid, van toelassen und gewähren enthält unausgesprochen die droom der willkommene hebben zich säkularisiert, te verhalten of wenig chancen, een integreerde burger dieses landes te worden. Eigenlijk het, het feit dat wij ons, uh, dat zegt hij op pagina 123, uh, dat wij onze eigen cultuur zo veronachtzamen, ver, ver uh, verkleint ook zelfs de kansen dat andere culturen uh, ons entgegenkomen kunnen, zeg maar, ons tegemoet kunnen uh, treden. En uh, vandaar dan ook dat hij zich eigenlijk als een soort laatste Duitser ziet en hij met grote uh, ja, uh, angst en beven eigenlijk de vluchtelingencrisis uh, uh, bestudeert en uh, bespreekt. Interessant is dat Albrecht uh, van Loeken, uh, redacteur van de Plettervuur Internationale Politiek, uh, eigenlijk een totaal tegenovergesteld discours heeft. Hij bekritiseert de sfeer die er was uh, in 2006 rondom het uh, WK voetbal, uh, wat wel de Sommermergen werd genoemd. Het, de, de, de, de, de, de zomersprookje uh, wat er toen was, omdat uh, Duitsland als gastland uh, uh, voor het eerst eigenlijk uh, een zeer positieve, optimistisch uh, levensgevoel kon uitstralen en de Duitsers zelf ook ja, met enige trots de vlaggetjes op hun auto uh, uh, plaatsten, uh, waardoor uiteindelijk weer sprake was van een soort ja, patriotisme zonder al te veel problemen uh, en zonder steeds voortdurend te moeten nadenken over wat heeft Duitsland fout gedaan. Uh, van Loeken bekritiseert eigenlijk die sfeer heel sterk, want hij zegt van, nou ja, ondertussen zijn er toch nog wel wat rechtsextremistische aanslagen gepleegd. Ook in, eh, rond 2006. En die werden min of meer uh, ja, verharmloosd. Uh, om vooral te laten zien dat Duitsland een normale staat is. zoals andere staten. We hebben veel gesproken hè, over die normaliseringsdebatten. Uh, uh, zo van Duitsland uh, is. Niet meer een, een, een, ...moet niet meer die uitzonderingspositie hebben, maar moet een soort normale staat onder andere staten uh, worden. Dat is wat Helmoet Kool ook heel graag uh, uh, zo zag en waar natuurlijk mensen als Habermas uh, zich uh, tegen uh, keerden. En we zien hier ook allerlei uh, begrippen terug over bijvoorbeeld schadenabwikkeling. Dat verwijst direct naar een artikel van Habermas in de... Uh, historica strijd uh, en uh, uh, eigenlijk de grote kritiek die, uh, uh, die, die, die uh, Albrecht uh, van uh, Lucke heeft uh, op alle mensen die Duitsland, uh, zeg maar de Duitse leidcultuur, vooraan uh, willen uh, plaatsen. En uh, die eigenlijk nogal kritisch zijn over het feit dat Duitsland een, überhaupt een immigratieland uh, zou zijn. En de auteur zegt uiteindelijk dat de enige mogelijkheid om hier openheid van zaken te creëren, is juist een open dialoog tussen culturen en het gesprek aangaan met uh, de, de, de grote aantal uh, immigranten in Duitsland. Uh, en uh, dus ook open te zeggen dat Duitsland juist een immigratieland is dat open staat voor uh, andere uh, culturen. Die vluchtelingencrisis heeft in Europa natuurlijk ook uh, veel uh, aanspraak gedaan op Duits de positie van Duitsland. Uh, met name vanuit Oost-Europa is er superveel kritiek geweest op Duitsland en op de besluiten van Merkel om uh, de vluchtelingen niet tegen te houden, zo zou je het kunnen, kunnen formuleren. En op de vragen ook van Duitsland om solidair te zijn en uh, aan, aan andere landen eigenlijk om vlucht ook vluchtelingen. Op te nemen. Waardoor in ieder geval als het gaat om de vluchtelingen, de mensenrechten en asiel, Duitsland een centraal land geworden is. De meeste vluchtelingen willen naar Duitsland. Maar Duitsland niet in staat bleek te zijn om andere landen ver te verleiden, eigenlijk om vluchtelingen op te nemen. Zelfs tot op de dag van vandaag, want ook Nederland. Uh, is niet heel erg open en uh, staat er niet heel erg gemakkelijk in om nu kinderen uit Griekenland uh, op te nemen, om een voorbeeld uh, te noemen. Als je het hebt over nieuwe Duitse kwesties, is het klimaat, vind ik een hele interessante. Uh, omdat uh, in 2011 uh, in, uh, was er een grote kernramp in Fukushima en vanaf dat moment heeft Angela Merkel uh, besloten om kerncentrales in Duitsland te, op termijn te sluiten, ja, eerst direct al een aantal te sluiten, maar uiteindelijk op termijn alle kerncentrales uh, uh, te sluiten en in combinatie daarmee een hele nieuwe energiewende uh, te creëren. Daar was al heel veel discussie over geweest, die was eigenlijk al in gang gezet in 2004, 5, maar in 2011 kreeg hij nog een extra stimulans. En wat je ziet bij, uh, wat ik typisch vind voor uh, uh, de Duitse politiek, is dat ze heel goed, het, het land heel goed in staat is eigenlijk, en mevrouw Merkel ook, om uh, uh, de binnenlandse politieke veranderingen, ook binnenlands politiek beleid, als het ware te exporteren naar buiten toe, uh, op verschillende terreinen dus, in de EU. Maar niet alleen in de EU, ook bij de G7 en bij de Verenigde Naties... Uh... Uh, en liefst ook in uh, bilaterale overleg uh, met uh, China. Uh, op allerlei manieren probeert Duitsland die binnenlandse uh, klimaatpolitiek uh, als het ware te exporteren naar, in de wereld. En dat heeft uiteindelijk uh, uh, met groot succes toegeleid dat ze de klimaatakkoorden van Parijs zijn uh, uh, gesloten. Maar je ziet ook dat het natuurlijk met veel uh, problemen gepaard gaat. Want uh, Donald Trump heeft uh, die klimaatakkoorden al gesloten. Uh, uh, afgeschreven en het is natuurlijk nu ook weer de vraag hoe het allemaal uh, verder gaat uh, uh, na de dalende olieprijs uh, die zelfs de Green Deal van de EU uh, uh, misschien uh, uh, bij de, de Green Deal goed in het eten kan gooien. Uh, nou dus er zijn uh, natuurlijk voortdurend veranderende uh, situaties. De uh, coronacrisis zal zeker ook effect uh, uh, hebben. Uh, en voortdurend wordt daar toch een beroep gedaan uh, op Duitsland als het land dat een beetje toch de trekker is van die hele uh, klimaatdiscussie. Uh, en met name mevrouw Merkel die in de jaren negentig uh, minister van Milieu was. En ook als minister van Milieu al bij het uh, klimaatprotocol uh, uh, van Kyoto uh, betrokken was in 1997 uh, was dat. En tot slot het meest voor de hand liggend uh, een nieuwe Duitse kwestie. Uh, waar we eigenlijk in het laatste college ook nog uitgebreid over te spreken komen. Uh, de kwestie tussen Oost- en West-Duitsland en Oost- en West-Europa. Uh, de grote vraag eigenlijk of de waarden, uh, de westerse waarden. Hè, we hebben het gehad over Heinrich August Winkler, die Lange Week naar Westen. Die westerse waarden uh, van vrijheid, democratie. Uh, uh, Gelijkheid natuurlijk toch ook wel enigszins uh, uh, of die, of die uh, ook in Oost-Duitsland uh, uh, zo... Uh, uh populair zijn, en uh, of de Oost-Europese landen, zoals midden- en Oost-Europese landen moet je eigenlijk zeggen, en maar met name natuurlijk Polen en Hongarije, uh, nog bij de EU uh, willen horen. En dan zie je voortdurend toch dat Duitsland voor hen uh, een beetje de gebeten hond is, in die zin dat met name Polen, uh, ja, de, de Duitsers toch uh, zien als het land dat hun nieuwe identiteit uh, enigszins gevaar is. Uh, aandoet. Uh, dus de strijd tussen Polen en Duitsland blijft bijzonder actueel en daarover gaan we het laatste college het uh, ook nog uitgebreid hebben, dus dan wordt het, gaat het specifiek over de Duitse herinneringscultuur in relatie tot de herinneringscultuur van Polen, Hongarije en de Europese herinneringscultuur in zijn geheel. En dan komen we eigenlijk een beetje terug op wat we eerder uitgebreid besproken hebben uh, rondom het boek van Aleida Asman uh, en het bezoek van Alain de Asman aan ons college. En uh, daarmee komen we uiteindelijk uh, tot een afsluitende discussie. Helaas uh, uh, een discussie die vooral beperkt blijft tot het monoloog. Maar als jullie vragen hebben, kun je die altijd per mail stellen. Ik heb ook al een aantal vragen per mail uh, beantwoord. En uh, ik ga zeker ook via PowerPoint uh, en ook per mail nog uitgebreid op de eind opdracht in. Ik dank jullie wel.